Nou, kaalheid is heel makkelijk te herkennen, is dat je gewoon, uh, gewoon geen haar hebt op je, op je hoofdhuid. Uh, er zijn verschillende soorten van kaalheid en ook verschillende oorzaken, maar die moet een, in een consult naar voren komen. Kaalheid, uh, afhankelijk van welk soort kaalheid, is goed te behandelen. Wij uh, doen geen haartransplantaties, maar wij voeren eigenlijk een activatie van de dunner wordende haarvollikels of... Uh, die net hun haarzakjes hebben verminderd. Nou, dat geeft gewoon een goed resultaat. Nou, uh, hoeveel behandelingen je nodig hebt is afhankelijk van uh, welke behandeling je samen met ons kiest. Nou, met de ExoHair, dat is een soort mesotherapie voor de hoofdhuid, dan heb je 8 behandelingen nodig. En als je kiest voor uh, de behandeling met uh, PRP, en PRP is een soort, ja, de, noemen ze het ook wel, de Vampire Facelift of eigenlijk een behandeling met je eigen bloed. Uh, dan heb je er vier nodig. Maar uh, als er een vergevorderde vorm van kaalheid is, moet je niet verwachten dat met, in ieder geval met de behandelingen die wij hebben, uh, dat dan uh, ja, je een volledige haardos krijgt.